De volgende speler, hij mag zichzelf uh, voorstellen. Uh, mijn naam is Vink Luiver, ik ben uh, 19 jaar. Ik woon in Harderwijk. Ik heb bij uh, hierde gespeeld, uh, Vitesse, Twente, De Buren en uh, nu bij DVS. De Buren, ja. de, groene. De, de Groene, ja, <laughs> je, je kan het bijna niet meer uit, <laughs> nee, nee hoor, nou ja. dat, valt wel, mee. dat ja, mee. Ja, valt wel mee. Je hebt daar een seizoen gedraaid ja. en uh, je draait nu mee met uh, DVS 33. Een groot verschil. Uh, ik vind van wel. Ik vind zeker uh, qua niveau en uh, ja, gewoon met alles. Ik vind alles uh, op een hoger niveau. En daarom heb ik de keuze ook gemaakt. Dus uh, ja, ik ben wel blij mee. Ja, zeker. Want ik kan me voorstellen dat je bij Jong Twente natuurlijk ook uh, hebt geleerd om uh, vanuit balbezit uh, te redeneren. Ja. Zo snel mogelijk balbezit hebben ja. en daar goede dingen mee doen. En dat kun je hier verder uh, door ontwikkelen, heb ik het idee. Hè? Ja, zeker. zeker waar, uh, ja, ik heb altijd de bal gehad de hele academie bij Twente. dus Ik was niet echt uh, zeg je dat, gewend om achter de bal aan te lopen. Nou, Dat heb ik vorig jaar een seizoen uh, gehad. Maar ik ben nu blij om weer uh, de bal te hebben. Ja. En uh, waar ik heel uh, benieuwd naar ben, is: uh, heb, je, heb je geduld? Zeg maar, ja, je weet dat er één man uh, voor je is, uh, Robert de Vries, die hier al jaren speelt. Maar uh, daar moet je tegen knokken. Maar jij bent een knokker, volgens ja, mij. Ik ben uh, zeker een knokker. En uh, ik wist al van tevoren dat het, uh, ik, Robert is gewoon een goede bek en uh, heel aardig gozer. Dus uh, ik, uh, ik leer veel van hem en uh, ik ben geduldig en uh, ik wacht mijn kans af. En, uh, dan pak ik hem en de gasten op dit jaar. Ja. Hartstikke goed. En, maar ik zie dat je echt ook wel voldoende techniek hebt. Hè? Want het is niet zo... Kijk, nee. je inzet, dat is, dat is na van hand. Dat is heel erg duidelijk. Maar ik zie je technisch uh, groeien. Vind je dat zelf ook? Ja, ik, uh, ja, ik ben wel een voetballende bek, ja. Dus uh, ik heb altijd wel, uh, ja, dat ik vond dat ik redelijk kon voetballen. Maar ik heb wel goede techniek, ja. Dus ik kan mee opkomen en uh, steekballetjes geven. En uh, ik heb wel de goede basistechniek, dat denk ik. Hey, hadden jouw uh, ouders uh, met uh, jouw naam Finn, hadden ze daar een bepaalde bedoeling mee? Want dat, dat is toch wel een aparte naam. Wel een populaire naam op een gegeven moment. Ja, dit nu wel, hè? Bovendien populair. Ja. Ik heb geen idee. Ik uh... Als ik een meisje heet, dan zou ik volgens mij Lotje eten of ik, wel, uh, <laughs> Andermijn of zoiets. En uh, ik heb geen idee. Vin? Vin uh, is e echt ook een beetje zo'n Scandinavische naam, hè? Ja, volgens mij. ja, ik heb geen idee. Er ja. <laughs> geen ik idee. zit volgens mij geen gedachte achter. Nou, ik vroeg, ik vroeg me dat gewoon even ja. af. Nou, ik vind het in ieder geval een mooie naam. En ik hoop dat we heel lang van Vin uh, uh, Kluiver, okay. want uh, zo is het, hè, ja. uh, we mogen uh, gaan genieten. En de supporters van DVS 33 ook. En jij ook. Heel veel Vindt succes goed. dit Dank seizoen. Wel.